Thank <sweak> you. Thank <laughs> Goedenavond, nee, goedemiddag moet ik zeggen. Nou, voor de kijkers die mij nog niet kennen, mijn naam is Jelle van der Ster. Ik ben de algemeen directeur van Stichting Setup. En in deze presentatie wil ik jullie meenemen in de inzichten die we het afgelopen jaar op, hebben opgedaan tijdens ons eigen onderzoek naar het top-level domein tot sorry. Nou ja, het afgelopen jaar hebben we met heel veel experts en heel veel slimme mensen en ontwerpers om de tafel gegeten. En daardoor zijn er bij ons veel nieuwe inzichten en lampjes gaan branden over hoe we dit geweldige toplevel domein willen vormgeven en in de markt willen zetten. Maar ja, daarnaast, naast die inspirerende gesprekken, is voor ons ook duidelijk geworden dat het een project zou zijn met een nog langere adem dan we aanvankelijk hadden gedacht. Nou ja, eerst dachten we, nou ja, rond januari 2021, of wel vorige maand, moeten we toch wel de registratie bij ICANN in kunnen dienen. Maar als we nu de berichten mogen geloven die we van die organisatie krijgen, is dat je moet rekenen dat we eind 2022 of begin 2023 onze aanvraag in kunnen dienen en dat het vervolgens nog meerdere jaren kan duren voordat we ook daadwerkelijk live kunnen gaan. Dus om dat een beetje tastbaar te maken. In het gunstige scenario zal rond 2025 of 2026 tot sorry live kunnen gaan. In Utrechtse uh, termen is, dat, is de dom eigenlijk al de restauratie lang vertoond. Voor afgerond gaat mijn neefje al <laughs> naar de middelbare school. En heeft onze ster Frenkie de Jong al twee keer op een EK en twee keer op een WK geschitterd. En zullen er zelfs in Studio Sport afstemmen op gaan of dit nou wel zijn een laatste EK moet zijn. Maar deze lange boog die biedt volgens mij ook een kans om nu goed ons onderzoek af te ronden, dat met jullie te delen en vervolgens ook een nieuwe stip op de horizon te zetten voor de komende twee jaar. Huh? Waar ben ik?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 die te vaak sorry zeggen voor hun misstanden... maar daarna gewoon verder gingen met hun verkeerde praktijken. Nou, voor de mensen die misschien een beetje hyper werden... van de passief-agressieve clippy-imitatie van Ellen Bijsterbos... zal ik nu in mijn woorden vertellen... 1. Waarom Setup zo graag een top-level domein wil registreren. 2. Hoe je als bedrijf aan zo'n punt sorry kan komen. En 3. Wat je als gebruiker gaat zien als je in je, in je browser naar een www.sorry-pagina gaat. En voor de mensen die hyper van mij worden, geen nood. Ellen Bijsterbos komt zo weer terug. Waarom wil Setup zo graag een toplevel domein registreren? Na de afgelopen jaren zijn we overspoeld met excuses van techontwikkelaars en bedrijven die spijt hadden van hun creaties. Ook zagen we veel techbedrijven die publiekelijk excuses maakten. Maar wat we merkten was dat die uitingen van spijt meestal blijven hangen in of soort van holle pr frases of aan de andere kant haastig door de industrie zelf aangedragen oplossingen. Maar beide zijn volgens ons niet, ne niet echt handig om te komen tot een volwaardig nieuw internet waar gelijkwaardigheid centraal staat. Daarom willen wij van het setup een nieuw stukje internet claimen, punt sorry, waar het gesprek wel plaats kan vinden. Om deze plek te realiseren stappen wij naar de ICAN om te zorgen dat je in de toekomst ook punt sorry domeinen kan registreren. Maar hoe kan je dan als bedrijf punt sorrys registreren? Terug naar jou, Jelle. De vraag die wij het afgelopen jaar het meest hebben gekregen... toen wij mensen vertelden over ons punt sorry project was, uh, oh, mag ik dan alvast uh, Huppelde pup punt sorry registreren? Nou, gelukkig hebben we daar geen harde toezeggingen in gedaan... want we zijn erachter gekomen dat we punt sorry domeinen niet willen uitreiken op basis wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zoals normale top-level domeins als .com, .nl. Nee, een .sorry domein moet je verdienen. En hoe je een tot .sorry kan verdienen, dat bepalen wij op basis van onze Musse-index. Wat is onze Musse-index? Terug naar jou, Jelle. De dode Musse-index is een scoringsysteem die we bij Setup hebben ontwikkeld om de excuses van techbedrijven te categoriseren. Nou, je ziet hier dat hij loopt van zeer slecht tot goed. En dat houdt ook in dat je bij zeer slecht krijg je vijf dode mussen. Na nou, het geweldige gesprek wordt iemand blij maken met een dode mus. Tot aan vijf levende mussen. Dan doe je het heel goed. En op basis van de excuses die techbedrijven maken, beoordelen we wij of ze er goed of slecht in zien. En op basis daarvan krijg je ook zeggenschap over je tot sorry domein. Ben je dus goed in het maken van excuses, mag je helemaal zelf bepalen wat er op jouw toplevel domein gebeurt. Want dan ja, ben je goed in het maken van excuses, dus mag je er ook ruimte voor nemen. Kan je het niet, ben je heel slecht in het maken van excuses, hebben andere mensen er controle over. Nou, bedankt Jelle voor deze mooie uitleg over de Mussenindex. index nou, Wat ga je als bezoeker van een www.sorry pagina, wat ga je meemaken in je browser? Nou ja, in the end of it all zal het er gewoon uit gaan zien als een normale website. Maar ja, voor het opzetten van die website en het beheren van die website willen we graag een organisatie gaan opzetten... Die gaat werken als een mix, dus aan de ene kant Wikipedia... maar aan de andere kant ook een organisatie als Follow the Money. Dus een organisatie die aan de ene kant zijn voelspriet in de maatschappij heeft... die ook daar input van vraagt en krijgt... maar aan de andere kant wel met een eigen journalistieke signatuur... om die sorrystand te gaan beoordelen. Maar waarom doen we dan zo moeilijk met het registreren van een top-level domein? Dat zal ik je vertellen. Als je kijkt naar wat een bezoeker in zijn browser gaat beleven dan kunnen we inderdaad met het huidige internet uit de voeten om deze site en organisatie te gaan optuigen. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is dat we die grote extra stap zetten naar het creëren van een top-level domein. Omdat we daarmee laten zien dat het voor ons als kleine organisatie mogelijk is om daadwerkelijk iets te veranderen in het internet. En die woordingsgeschiedenis van die organisatie, die erfenis, is volgens mij heel belangrijk om uiteindelijk ook uit te stralen naar buiten toe naar andere organisaties dat er een werkelijke verandering ook mogelijk is. Dat maakt volgens mij dat Sorry niet alleen een organisatie die nu in het internet geboren is, maar die over de komende twintig jaar nog steeds relevant kan zijn binnen het internet. Daarnaast, met het hebben van zo'n top-level domein, biedt het volgens mij ook extra kansen die ik nu nog niet kan voorzien. Juist daarom denk ik dat het belangrijk is om die extra grote, mooie stap te zetten naar de ICAN. Wat betekent dit nou in de tijd en de planning? Nou ja, doordat we punt .sorry voor het publiek als een gewone website toegankelijk willen maken, betekent dit dat we met de start van dat .sorry niet hoeven te wachten totdat we ooit dat top-level domein hebben geregistreerd. Gegeven de tijdslijn waar we naar kijken, kunnen we dus de komende twee jaar van 2021 tot 2022 gebruiken om onze fondsen te werven en deze organisatie in te gaan richten, zodat we in 2023 en 2023 24, al kunnen starten met nou ja, het optuigen van de organisatie verder en het starten van het beoordelen van de sorry's. Zodat we uiteindelijk in 2025 2026 onze punt-dev van. sorry, kunnen verliezen en ons eigen toplevel domein gaan uitvinden. Maar ja, een hoop woorden van mij. Maar hoe ziet het nou in het echter uit? Hoe zou dit eruit kunnen zien? Als ik het niet alleen maar hoef uit te leggen waar de plaatjes bij zouden zijn. Nou, daar hebben wij dus het ontwerper Tom Schouw voor gevraagd om dit alles voor ons uit te tekenen. En ik sprak met hem een aantal dagen terug op de Zoom. Nee, leuk Tom, dat je even aan wilde schrijven bij deze livestream. Nou, om, bedankt voor een, je uitnodiging. Leuk om. Uh, zou je misschien even voor willen stellen wie, uh, wie je bent en uh, wat je doet? Zeker, ja. Ik ben Tom Schouw. Um, en ik heb mijn eigen ontwerpstudio, uh, Studio Tom Schouw. Ik ben vorig jaar al gestudeerd aan de Willem Koning Academie hier in Rotterdam. Uh, toen focusde ik me voornamelijk op interactieve installaties. En daarmee probeerde ik uh, complexe ideeën uh, vorm te geven, zodat mensen daar zich beter in kunnen verdiepen. En de laatste tijd, uh, door de limitaties, geef ik me veel meer op het digitale domein. En uh, werk ik graag nog meer complexe ideeën uit in uh, visualisaties. Nee, en daarom, uh, je had ook deelgenomen aan onze designer op de. Dit de, de Week, toch? Over. Uh, tot sorry. Waarin we met elkaar hebben zitten brainstormen over hoe zo'n top-level domein zou kunnen werken. Toch? Ja, klopt. Met ja. samen met uh, veel andere ontwerpers. Klopt. Dat is een hele leuke sessie. En vanuit daar hebben we jou dan gevraagd om. Uh, nou ja, al die ideeën die daar zijn ontstaan. Om daar. Uh, nou ja, die complexe ideeën te visualiseren voor ons. Zodat ze uh, niet meer alleen in. Uh, in onze hoofden zitten, maar dat ze ook tastbaar worden en we ze ook makkelijker kunnen gaan delen. Dus, ja, nou ja, de eerste ontwerpvraag die we dan bij jou hebben neergelegd: van nou ja, stel uh, het oplouwen van is er, hoe ziet de landingspagina eruit? Met daarop dan aan de ene kant hadden we dan wel gezegd: dat moet het dashboard moet erop zitten, waarin we de actuele staat van de sorry's uh, kunnen zien. En er moet ook een uh, overzicht zijn van hoe de sorry's. Geclaimd zijn. Hè, wat daar uh, de status van is. En welk techbedrijf heeft al onze sorry-pagina en welk bedrijf toch niet? Dus en daar hebben we jou het bos in mee ingestuurd. Uh, waar ben je mee teruggekomen, Tom, in onze. Uh... Ja, voor de gebruiker uh, moet het meteen duidelijk worden dat uh, hij of zij aankomt op een uh, plek waar een domein geclaimd kan worden. En uh, ja, dit, kan, dit heb ik geprobeerd duidelijk te maken met een enorme zoekbalk waarin je kan typen of jouw domein open staat of niet. En um, ja, om het nog makkelijker te gebruiken... om het nog ma makkelijker te maken voor de gebruiker... Uh, staan er al uh, vrij veel bekende... Uh, techbedrijven, uh, bedrijfsicoontjes. En uh, je kan dus ook zien of zij bezig zijn met het formuleren van een sorry... of dat ze een recente sorry hebben gepubliceerd. En uh, ja, zoals je ziet, hover uh, ik hier over Facebook... Die heeft nu zo te zien een score van min 3. En ja, daar wordt op een gegeven moment, als je daar op klikt, duidelijk dat er een 3-Dode-Mussenscore is gehaald. Um, maar lijkt niet te ver vooruit lopen. Nee, want er zijn daarnaast op dit uh, soort, van de, soort van welkomen pagina, waar je ze dan uh, vrolijk ziet rondzwierven. En je als uh, bezoeker kan spazieren en uh, ja, kijken wie er allemaal uh, al aanwezig is, waar er nog twee van complexe dingen die we wilden vertellen met deze tot de sorry domein. Eerst is dat we het niet de dot sorry's gingen uitgeven zoals een standaard toplevel domein, van als je als eerste komt en je hebt geld, dan mag je hem hebben. Nee, je moest ook je tot sorry domein verdienen op basis van een, uh, onze index. Als je goed bent in het, uit, het uiten van excuses, krijg je hem uh, toegewezen, maar als je er niet goed in bent, Blijft die van de community, het uh, sorry-domein. En dat er ook een soort van jury achter zou zitten die uh, actief sorry's van techbedrijven zou scannen en beoordelen. En die weging ook zouden maken. Dus die uh, volgens mij, ik zie daarboven dan twee knopjes waarin je op kan klikken. Dus uh, claim en verdict zijn het volgens mij. Mm -hmm. uh, bij claim kan je dan uh, krijgen het overzicht te zien, toch? Hoe dat scoring systeem werkt. Ja, ja, hier wordt uitgelegd hoe het meetsysteem werkt inderdaad. Ik kan me herinneren dat we daar vooral met het bordspel metafoor hebben zitten werken. Dat je, exact. dat je eigenlijk een soort van routekaart hebt. Nou ja, corona routekaarten dat zaten misschien in ons hoofd toen we dit uh, aan het bedenken waren. Wellicht. wellicht. Um, ja, Dit spelbordelement uh, laat... Voor, voor mij goed zien dat uh, dit iets is waar je kan uh, stijgen en kan dalen, wat heel belangrijk is bij dit meetsysteem. En um, uh, dat het dus niet iets statisch is. Nee, en daaronder zie ik dan ook heel duidelijk uitgelegd van wat dan die stappen zijn en wat je ook moet doen. om uh, beoordeeld, Waar je op beoordeeld wordt door bedrijf, en daaronder weer een overzicht van alle verschillende techbedrijfjes en welke status van sorry zij hebben. Mm -hmm, mm -hmm. En, en volgens mij als je daarop klikt, dan kom je, eigenlijk ga je nog dieper de rabbit hole in, om, uh, waarin dan het, de beoordeling van dit specifieke techbedrijf, hoe zij met, techen, hoe zij met sorry's uh, overweg gaan, kom je dan tegen toch? Om, om ja, te de score van, ja, de score van het uh, bedrijf waar je klikt. En uh, ja, inderdaad, ook waar, waar dat op gebaseerd is. En ja, uh, nog veel meer. Laten we erheen gaan. De mm -hmm. um, Tech Apology Verdict. Um, ja, hierin wordt uitgelegd dus hoe het systeem werkt. En in het voorbeeld is dus ook de status van Facebook. Um, dus in dat oranje vlak zie je hoe het op dit moment ervoor staat. Uh, en dat kan dus beter. <laughs> en uh, ja, daaronder staat dus ook al een tip voor Facebook hoe ze hier, uh, zich in kunnen verbeteren. Um, ja, we hebben hier dus ook te maken met moderators, die zich bezighouden met wat er allemaal gebeurt op de pagina. En een live blog beoordelen op basis van de uh, stories die worden geformuleerd. Um, ja. En nog meer eigenlijk. Nee, zie je ziet voor een aantal elementen. Aan dat je ene kant een soort van de uiteindoordeel van Facebook. Stop met aandacht verleggen. Hoewel ze stappen hebben gezet, zijn ze nog steeds een megalomane surveillance surveillancekapitalist die democratie ontwricht. Jij kan dat beter. Of, uh, en als tip geven we ze mee, kijk om je heen, gebruik die miljarden om de goede krachten in je organisatie te mobiliseren en jezelf van binnenuit te veranderen. Die zijn er echt hoor. En die, uh, die tips en. Uh, kritiekpunten worden dan geformuleerd door in onze fantasie, de moderators die daaronder onder zetten. Ze hebben naast ons eigen Siri Berends, uh, Marietje Schaken en Albert Verlinden, hebben we ook erin uh, gezet om dit uh, te doen. Die dan eigenlijk met elkaar bepalen hoe we alle excuses van, uh, van uh, Facebook ja, dat is voor Facebook. Ja. En volgens mij als je verder naar beneden scrolt. dan kom je ook nog in het meer het community gedeelte waar uh, meer mensen ook uh, tech kunnen aanmelden en er ook een levende discussie kan zijn tussen niet alleen de moderatoren, maar ook iedereen die mag meepraten over, uh, over hoe Facebook zich uh, gedraagt. Ja, een hele timeline. Ja. Ja, waar dan eigenlijk die timeline zich dan uh, destilleert tot die, uh, het eindoordeel ja, die dan om de zoveel tijd geüpdate kan worden als ze uh, goede of slechte stappen zetten. Ja, dat is een Facebook dan. Ja, nee. nee, maar volgens mij heeft het een mooi beeld weer van uh, aan de ene kant hoe zo'n welkompagina van uh, .sorry eruit zou kunnen zien, hoe we de domeinen gaan uitgeven, maar er is wel eens nog een tweede vraag die ook bij jou hadden neergelegd, namelijk niet alleen het uithangbord van uh, .sorry, maar ook, nou ja, hoe zou dan zo'n pagina facebook.sorry eruit kunnen zien? Of hoe, ja, exact. Hoe geef je eigenlijk ja. die uh, soort van machtbalans die dan ook erin zit, dat je niet volledig eigenaar bent van je website, maar toch ook wel weer een beetje, hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe uh, geef je dat uh, weer? Dus dan, uh, wat ben je daar? Hoe zijn we daar, waar zijn we daar, wat heb je daarvoor gemaakt? Ja, dit vond ik een van de leukste uh, concepten die we hadden al liggen en uh, ook het meest uitdagende om te visualiseren. Want een normaal domein, als je die claimt, dan is die volledig voor jou. Eigenlijk een soort blanco papiertje waar alles nog op kan. En ja, voor uh, is dat toch net iets anders. Um, ja, jullie idee was eigenlijk al dat, de of dat um, het domein wat uitgedeeld wordt, laten we in het voorbeeld dus ook Facebook zeggen, uh, dat Facebook uiteindelijk gelimiteerd wordt op basis van hun uh, mussenscoren. En uh, ja, dat, dus, dat ze minder zeggenschap krijgen, minder vrijheid over uh, wat ze kunnen plaatsen. Even ter verduidelijking, de achtergrond met de rode letters is de plek waar Facebook iets kwijt kan. En aan de voorgrond uh, is een plek waar gebruikers, uh, of uh, hoe kan ik dat beter zeggen, ja, mens, uh, gebruikers die excuses willen ontvangen, uh, ook een plek te geven. En hiermee wou ik graag die... Ja, machtsverhouding, zoals je zei, verduidelijken en, uh, en tegen elkaar zetten. Nee, en ik zie ook een uh, mooi musje erop en ook de, de, soort van de scorekaart, zie ik ook weer terugkomen. Ja, die komt ook, ook te terug. Zijn. En, uh, als je daar, als je, waarschijnlijk, als je daarop klikt, dan kom je weer terug bij de, de originele product, waar dat dan uh, vandaan is uh, gekomen. Nee, en dat je ook zo'n dagbedrijf uh, bent om alleen maar in teksten een soort van excuses aan te maken. Dat je ook op die manier een ontwerp. Een soort van een gelijke machtsverhouding hebt. Dat uh, je gewoon alleen maar met teksten typen uh, met elkaar moet uitvechten. Ja, daar zullen ze het dus mee moeten doen inderdaad. Geen fancy marketing. Nee, toch? Dus dan, uh, nee, geen ruimte voor. En heb je ook een voorbeeld van, uh, van de andere kant op? Dat die uh, ja. waar er iets meer ruimte is. Zeker. Ja, in dit voorbeeld hebben we Tesla. Uh, ja, Tesla laat zien dat elektrisch rijden en daarmee de energietransitie in de auto-industrie mogelijk is. En dat is natuurlijk uh, al, uh, dat gaat de goede kant op en daarom is de vier levende mussen. En zoals je ziet hebben ze dus ook meer zeggenschap, uh, worden ze minder gelimiteerd en meer vrijheid in hun domein. Um, mm -hmm. Meer plek om dus uh, hun, hun woorden neer te zetten mm -hmm. en dus ook minder plek voor de gebruikers. Uh, omdat ze ja, minder toe zijn aan excuses, omdat die misschien ook uh, helemaal niet nodig zijn op dat moment. En dit is natuurlijk, uh, ja, dit zal meebewegen naar uh, hoe, uh, hoe de musse index zich uh, verder ontwikkelt. Nee, ook leuk dat je zegt dat het dat ontwerp ook niet voor de gebruikers als een te nauwe jas moet voelen. Hè? Dat ze, nee, exact. Dat ze ook, uh, omdat ze zo goed zijn in het aanbieden van excuses en zo'n uh, fijne relatie... Hebben, heb je ook niet de behoefte om daar uh, flink wat te gaan diepen uh, nou ja, In onze ideale wereld is dat zo, hè? laten we dat maar uh, mm -hmm. zo maken. Ja, nee. nou, bedankt uh, Tom voor uh, al jouw inzichten hè? van uh, ontwerpkwaliteit. Om dit, uh... ja, jullie ook bedankt voor het uh, toffe concept en ik ben heel blij om jullie ook te helpen met uh, visualisaties. Nee, maar het is, uh, lijkt me leuk als we over, over twee jaar dit echt live kunnen gaan, uh, gaan doen. Ja. heb ik toch meegeholpen aan een uh, top-level domein? Dat is wel uh, uh... Zet die maar op je CV, zou ik zeggen. Exact. Die yeah. <laughs> nee, zou ik alvast gaan maken, Tom. Dus dan, uh... Fantastisch. Wauw, fantastisch. Een to top-level <laughs> top domein, zei je? Ja!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 Het afgelopen jaar was voor ons een hele leuke reis en we hebben veel geleerd over wat het zou betekenen om zo'n toplevel domein te beheren. Nou ja, de komende jaren gaan we daarmee verder, dus blijf ons vooral volgen. En voor nu wil ik jullie een fijne avond wensen. Tot een volgende keer!